Ik ben Peter Tewolde en ik geef lezingen over factfulness op evenementen zoals congressen, jaarvergaderingen, inspiratiesessies en bedrijfsuitjes. Wat is factfulness? Factfulness is een manier om objectiever naar de wereld te kijken, waardoor je genuanceerdere en betere beslissingen kunt nemen. De achterliggende gedachte hierbij is dat we allemaal een beeld van de wereld hebben dat gevormd wordt door onze achtergrond, opleiding en nieuwsbronnen die we raadplegen. Dat wereldbeeld lijkt vaak vertekend en achterhaald te zijn. Om je een idee te geven van zo'n vertekend wereldbeeld... ...uit onderzoek onder 26.000 mensen in 24 landen... ...blijkt dat 87% van de mensen denkt... ...dat de extreme armoede wereldwijd de afgelopen 20 jaar gelijk is gebleven... ...of dat die armoede zelfs is toegenomen. Gelukkig is het tegendeel waar. Het aandeel mensen dat in extreme armoede leeft... ...is in de afgelopen 20 jaar gehalveerd. Zo zijn er veel voorbeelden waaruit blijkt dat de wereld er een stuk beter voor staat dan we vaak geneigd zijn te denken op basis van het dagelijks nieuws. Ik vind het belangrijk om ons vertekende wereldbeeld onder ogen te zien en onze complexe wereld op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken door een helder en accuraat beeld te tonen. Ik vind dat belangrijk om twee redenen. Ten eerste geloof ik dat als je een zinvolle mening wilt vormen, je toch minimaal een gedegen beeld van de werkelijkheid moet hebben. Zeker in deze digitale wereld waarin meer nieuws sneller tot ons komt dan ooit tevoren. Ten tweede moeten we weer nieuwsgierig worden. Door je onwetendheid met open vizier tegemoet te treden, word je in staat gesteld om trends te ontdekken. Die je helpen om de uitdagingen en kansen van de toekomst ten volle te benutten. Dus als u uw aankomende evenement wilt verrijken met een luchtige en leerzame sessie en een serieuze boodschap, dan kom ik graag mijn verhaal vertellen. Uw publiek wordt door mijn presentatie aangezet om actief met een opener en genuanceerdere blik naar haar directe omgeving en de wereld als geheel te kijken.